Wijsheid heeft zich opgesteld op een heuvel langs de weg, bij het kruispunt van de wegen. Bij de poorten van de stad, bij de ingang, bij de toegangswegen klinkt haar stem. Gedurende onze reis door het leven zullen we veel keuzes moeten maken en we kunnen in problemen komen als we deze maken op grond van onze emoties of wat we denken of willen. God wil dat we verstandige keuzes maken. Ik denk dat wijsheid inhoudt om nu keuzes te maken waar we later blij om zullen zijn. Spreuken zegt dat wijsheid naar ons roept. Je moet in Gods wijsheid wandelen en je realiseren dat de keuzes die je vandaag maakt invloed hebben op jouw toekomst. Zoveel mensen genieten nooit van het leven omdat ze altijd bezig zijn met puinrapen dat veroorzaakt is door gebrek aan wijsheid. Doe niet iets zelfzuchtig door de gok te wagen dat de dingen wel goed zullen komen. Wijsheid gokt niet. Het investeert in de toekomst. Wijsheid neemt geen genoegen met een kortstondig genoegen. In plaats daarvan volgt het God naar een nieuwe morgen. Hoe zit het met jou? Wandel jij vandaag in wijsheid? Als je dat niet doet, is het goede nieuws dat wijsheid al naar je roept. God staat klaar en is bereid om je van zijn wijsheid te voorzien. Vraag hem er gewoon om en maak keuzes die in een goddelijke toekomst investeren. Tot slot, wil je met mij meebidden? Heere God, ik wil van het leven genieten en niet telkens mijn problemen wegpoetsen die het resultaat zijn van een gebrek aan wijsheid. Dank u